Yeah. Yeah. Als een kleine jongen was ik vaak bezig met Pokémon Zoveel fouten gemaakt, ik ben nog steeds doord Ik hoef het buiten spelen, want het was gevaarlijk Healers, is Overstock het feit dat ik veel shit niet mocht doen. Mama mag zich zorgen. Wat moet ik doen? Goede opvoeding mag maar geen kampioen, fouten maken en leren. Dat is wat ik moet doen. En hey. beloofd aan mijn mama dat ik er goed zet. Maar goed. Zet. wat nou als het ons in de vloek zet. Boze ogen, jaloers en veel neppe tranen. Mensen bedoelen het beste, maar ze uit om je te na. Ja niet overvol. Als ik praat over na hey. hey. hey. je meteen erin. Ga je jezelf na je? Yo, let op jezelf, hey. Je voelt niet wie ga je na je? Ay. ben afgeleid een druk je dag aan DAD. Kleine kamer, groot beeld, voel je haar Geloof niet wat je in de klant leest, ADHD, Manipulatie, confrontatie, maar ben niet alleen alleen. Ik ben dankbaar en grateful voor, voor iedereen om me heen. Zonder jullie was ik toch gegaan met evil spirits in mijn brain. Zulke thoughts maken me echt insane. Waar zou ik zijn, vaag? Gaat zo de keer, want b is er en je gaat het weten. Zoveel geschreven, zoveel dat je moet weten. Wist je dat ik studeer en beats flip? Wist je dat mijn favoriete dish kip is? Wist je dat ik een onzekere lik was? Wist je dat ik geen controle heb op die b was? Mag zoveel money, maar heb geen In cent. Zoveel stress, rainy days.